Hij ben om, naar de lief, zag dus de wel hier zouen. de post zal een Ombouwen, ondernemers, dat is al 40 jaar niet niks. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die ruimte als je zorg veel gaat? Als er overal niet zo veel bedrijven er eigenlijk staat. Goed. Je mag consumeren, maar met je rug tegen de muur. En om eerst je katten, daar zijn de prijzen. Soms bij een zitten, soms bij een böhme kerkje, soms bij een